Lieve mensen, uit ontvangen reacties bij de aankondiging van dit thema viel me op dat het onderwerp vergeving weerstand oproept. En dat is met name het geval wanneer we niet toe zijn aan vergeving. En dit is begrijpelijk in het geval ons groot onrecht of geweld is aangedaan. Alsof we met vergeving beschadigend gedrag goed praten. Vergeven lijkt zeker moeilijk en pijnlijk wanneer daden van anderen diepgaande invloed op onszelf, ons zelfbeeld en nog altijd op ons leven hebben. In deze overweging gaan we dieper in op het vraagstuk rond vergeving. Komend weekend wordt over de hele wereld het paasfeest gevierd. Het paasfeest dat vertelt over de opstanding van Jezus. Maar aan die opstanding gaat ook iets vooraf. Namelijk een periode waarin Jezus wordt beschuldigd, verkeerd begrepen. Er worden Hem dingen in de schoenen geschoven die Hem hebben geleid tot het proces van veroordeling, vernederingen, marteling, tot de dood erop volgt. Jezus heeft groot onrecht moeten ondergaan. In vele kerken zal dit weekend worden gelezen uit de evangeliën. Ongetwijfeld zal ook de zin worden gelezen die Jezus sprak vlak voor zijn sterven. Hij zei, Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen. Hij vraagt geen gerechtigheid voor zichzelf, maar vraagt compassie met de plegers van het onrecht. Deze zin heeft veel mensen eeuwenlang voor de vraag gesteld hoe is iemand in staat op zo'n moment bij zo'n groot onrecht te vergeven? Nog voor zijn dood heeft hij zijn vijanden vrijgepleit van boetedoening door de zin "vergeven", want zij weten niet wat ze doen. En daarmee heeft hij zichzelf bevrijd van de keten van schuld die dader en slachtoffer gevangen kunnen houden. Maar hoe kan hij dat doen? De sleutel van die vraag ligt bij, zij weten niet wat zij doen. Jezus geeft daarmee een diep inzicht in de menselijke natuur. De mens laat zich leiden door onbewuste driften, door materiële verlangens. De mens laat zich ophitsen door groepsdruk, laat zich beïnvloeden door massahysterie en overziet de gevolgen van zijn daden niet. En ik spreek hier over de mens in algemene zin, waarbij ik de meest negatieve kanten benadruk. Natuurlijk zijn er onder de mensen genoeg die naar harmonie en vrede streven, die het goede zien in de mens en hoop blijven houden op een betere toekomst. En om dat te bereiken weten we dat we de negatieve menselijke neigingen in onszelf moeten onderdrukken, transformeren of overstijgen. En misschien hou ik daarom wel zo van de heilige boeken. Daarin komen mensen aan het woord die streven naar het goede, die worstelen met het kwaad in de wereld, maar ook vaak met het kwade in zichzelf. En dat is gek genoeg tegenwoordig, maar zelden onderwerp van gesprek in onze dagelijkse ontmoetingen. Ook wij worden wel opgeslokt door de waan van de dag. Ook wij vergeten soms zaken van verschillende kanten te bekijken. En zijn dan te snel met onze conclusies in oordeel. Ook wij laten ons soms leiden door verkeerde motivaties. Ook wij weten niet altijd wat we doen. Zarathustra vraagt zich bijvoorbeeld lang voor Christus af hoe wij kunnen herkennen wanneer wij zelf verblind zijn en dwaalwegen bewandelen. Maar terug naar Jezus. Hij geeft dus niet alleen inzicht in de menselijke natuur, hij doet nog twee dingen, of eigenlijk zelfs drie. Jezus trekt zich de aanval niet persoonlijk aan, hij is zich bewust dat hij een rol vervult, waar de massa op aanslaat. Het had bijna iemand anders kunnen zijn. Ik zeg dat voorzichtig, want deze opmerking ligt in het geval van Jezus' levensverhaal gevoelig, vanwege zijn voorspelde komst als de Messias en de vervulling van deze voorwaarden, waaronder zelfs ook de opstanding. Maar ik wil kijken naar wat dit bijzondere verhaal ons leert. Jezus zit namelijk niet in de slachtofferrol. Hij vindt zichzelf nergens zielig, maar droeg het hem toebedeelde kruis. Een paar jaar geleden kreeg ik een boekje cadeau. De auteur Jurg Berger is een psycholoog en psychotherapeut. Het boek heet: Hoe overleef ik moeilijke mensen? Berger stelt dat we allemaal in ons leven met moeilijke mensen te maken krijgen. Het kan dan helpen ons als willekeurige passant te zien die de pech heeft met een moeilijk persoon in aanraking te zijn gekomen. Of in een lastige situatie te zijn beland. We hebben de pech slachtoffer te zijn geworden in het rollenspel van de ander zonder onszelf als slachtoffer te identificeren. Door deze omstandigheden te herkennen als pech, trekken we het ons minder persoonlijk aan en kunnen we gemakkelijk bij het volwassen deel van onszelf komen. Met een volwassen kijk op het leven weten we dat wij en dat iedereen met ingewikkelde omstandigheden te maken krijgt en dat het ons vraagt daartoe te verhouden en misschien de uitdaging te zien ons te ontwikkelen. Want die ongelukkige omstandigheden ontslaan ons niet van verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld van de verantwoordelijkheid om te handelen. Het gaat dus niet om het vrijspreken van beschadigend gedrag van moeilijke mensen. Berger moedigt mensen aan anderen aan te spreken op hun volwassen kant. Het is in moeilijke situaties dat we in kinderlijke reacties schieten. Deze kinderlijke reacties komen voort uit onbewuste patronen. Dan handelen we onjuist naar de ander en halen we harder uit dan bedoeld of gewild. Maar in die kinderlijke reacties voelen we ons ook snel slachtoffer, speelbal, machteloos. Dergelijke patronen zouden we verwarring kunnen noemen. Het boeddhistisch gebed dat we vandaag lazen spreekt over verwarring. We zijn dan verblind. We kunnen groeien naar wat Berge noemt van een naïeve naaste liefde, die anderen ontslaat van hun verantwoordelijkheid, naar een confronterende naaste liefde. Wanneer we rijpen in ons vermogen om lief te hebben, kunnen we anderen gemakkelijker aanspreken op de gevolgen van hun handelen, zonder onszelf als slachtoffer te identificeren. Daar is nederigheid voor nodig. Dat is de kracht van het onszelf wat minder belangrijk maken. Een vorm van zelfopoffering dus eigenlijk. De Soefi-wijze Inayat Khan schrijft dat we, voordat we kunnen vergeven, moeten leren tolerant te zijn. En in een eerdere overweging haalde ik een uitspraak van hem aan waarin hij zei dat hij niet teleurgesteld is in mensen, omdat hij inzicht heeft in de egoïstische natuur van de mens. De mens is van nature op zichzelf gericht. Het is aan ons om bewust te zijn van deze menselijke natuur en het niet persoonlijk te maken hoe de ander ons behandelt. Ook Ineet Kaan stapt daarmee uit zijn rol als slachtoffer. En iemand die niet in de rol van slachtoffer zit, hoeft niet te vergeven. Hij heeft het onrecht dat hem is aangedaan, niet persoonlijk opgevat, maar herkent als een onvermogen van de ander om volwassen, evenwichtig en in verbinding te handelen. Er is een bekend verhaal dat ik onlangs las in een boeddhistische versie waarin een herbergier, een reiziger, een bord met eten aanbiedt. De reiziger neemt het niet aan, omdat hij geen trek heeft. De wijze stelt de vraag, van wie is het bord met eten dan? Is het van de reiziger of is het van de herbergier? Het is nog van de herbergier, want de reiziger heeft het niet aangenomen. Als wij onrecht dat ons wordt aangedaan, niet aannemen als het onze, blijft het van de dader en dan stappen we uit de rol van slachtoffer. Preciezer, dan zijn we nooit in die rol gestapt. De Boeddha zegt dat haat is als een stuk heet steenkool dat je oppakt om naar een ander te gooien. Jij bent het zelf die verbrand raakt. Laat die kool dus liggen. Het derde dat Jezus doet is, hij ondergaat zijn lijden als onderdeel van het lijden in de wereld. Nergens lezen we dat Jezus medelijden heeft met zichzelf. Hij draagt zijn kruis. Dit is ook iets waar het hindoe geschrift op ingaat. In hoofdstuk 5 van de Bhagavad Gita staat dat wie zich niet verheugt wanneer hem iets plezierigs overkomt, of klaagt wanneer hem iets onplezierigs overkomt, wie over onwankelbare intelligentie beschikt, niet verward is en de wetenschap van God kent, die bevindt zich al op het transcendentale vlak. Dat klinkt mij als de innerlijke toestand waarin Jezus verkeerde. Niet in de war gebracht door gemoedstoestanden, maar met wetenschap van God, zijn Vader, bevond hij zich op het transcendentale vlak. Wetende dat geluk en ongeluk onderdeel zijn van het leven, bleef hij zelf erdoor onaangetast. Zijn innerlijke wereld leek er niet door verstoord. Ook in het boeddhisme wordt ingegaan op het lijden en gehechtheid, op onthechting, wanneer we ons niet hechten aan zaken en omstandigheden, wordt het geen onderdeel van ons. Ten slotte doet Jezus nog een vierde ding. Hij draagt het oordeel over aan God. Hij zegt niet zelf, ik vergeef jullie. Nee, en dat is bijzonder. Hij draagt het oordeel over aan God en verzoekt God mild te zijn. Omdat, zo lazen we, zij niet weten wat zij doen. Het is niet aan ons om te oordelen. Het Taoïstische geschrift spreekt over voortschrijden zonder op te rukken en terugstoten zonder gebruik van wapens. Er is geen groter ongeluk dan het gevoel, ik heb een vijand, want waar ik en vijand samen bestaan, is er geen ruimte voor de schat, geen ruimte voor magie. Geen ruimte voor het wonder, voor de liefde. Jezus vertrouwt op een hogere macht, die de motivaties en harten kent. Wanneer iemand dus zegt, ik vergeef jou, dan is diegene daaraan vooraf in een aantal valkuilen gestapt. Ten eerste, hij heeft geoordeeld over de fouten van een ander. Hij verwijt de ander zijn misstappen en wil, begrijpelijkerwijs, vanuit een natuurlijk gevoel van wederkerigheid, een schuldbekentenis of boetedoening. Ten tweede heeft hij de ander macht gegeven over zijn innerlijke wereld. De invloed van de ander op zijn leven blijft doorwerken op de huidige situatie, waardoor hij onvrij is zijn eigen innerlijke pad te volgen. Ten derde is hij in de slachtofferrol gestapt. Het gevoel van ik en de vijand is dan een levende werkelijkheid. En ten vierde stelt hij zich boven de ander door te vergeven. Betekent dat dat we iemand niet moeten vergeven? Nee, en dat is zo bijzonder. Het omgekeerde is waar. De heilige boeken geven vaak raadgevingen voor diverse stadia van ons bewustzijn. Wij zouden de mensen die ons onrecht aandoen 77 keer moeten vergeven, al dus het christelijk geschrift. In andere vertalingen staat zelfs 70 keer 7 keer. Dit is een reactie op een leerstelling uit de Talmoed, waarin wordt gezegd dat je een misstand een eerste maal door de vingers ziet, maar een tweede keer corrigeert. Wanneer een persoon dan wederom in de fout gaat, nog een derde keer. Daarna zou wraak genomen mogen worden, volgens het principe oog om oog, tand om tand. Maar Jezus zegt als reactie, Word geen onderdeel van het conflict. Houd jezelf vrij van haat en wroek. Maak jezelf niet ook tot slachtoffer en zeker niet tot dader. Lao Tse zegt eigenlijk hetzelfde. Doe geen stap voorwaarts, maar zet een stap terug, want daar waar ik en vijand tegelijk bestaan, vormt zich het ongeluk in je leven. En het hindoe geschrift zegt dat we alle levende wezens moeten liefhebben. Dat houdt in ook degenen die ons kwaad hebben berokkend. Misschien hebben zij nog wel meer onze liefde nodig, omdat hun daden alleen maar kunnen voortkomen uit een afgescheidenheid van de eenheid. De Bhagavad Gita is één grote verhandeling over een strijd op het slagveld. De strijd van het leven. We bevinden ons allen op het slagveld. De kunst om redelijk zonder kleerscheuren door het leven te komen, is door kennis van God te hebben. Transcendentale kennis, kennis die ons optilt, Voorbij goed en kwaad, voorbij strijd en oordeel. Het lijden niet persoonlijk maken, zoals Jezus ons leerde. Wel de ervaring van slachtofferschap ondergaan, maar niet het slachtoffer zijn. Geen gevangenen te worden van de omstandigheden. Mandela vertelde dat hij wist toen hij zijn vrijheid tegemoet liep, dat als hij niet al zijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, dat hij dan nog altijd gevangen zou zijn. En de Dalai Lama zei, nadat zijn land was afgepakt en hij verbannen werd, dat hij zich niet ook zijn innerlijke vrede liet afpakken. En wanneer wij dat nog niet kunnen, die innerlijke vrede bewaren in onze verwarring, in de duisternis van menselijke onwetendheid, dan vergeven we onszelf. Door onszelf te vergeven, maken we vastberaden een krachtig besluit het anders te doen. Zo schrijft het geschrift van de Bahai. Daar gaat ook Honoponopono over, leerde ik van een vriendin. Dat gaat niet alleen over vergeven van de ander, maar in diepste zin altijd over vergeven van jezelf. Het spijt me. Ik vergeef je. Ik hou van je. Dank je wel. Het spijt me dat ik in deze situatie terecht ben gekomen en mezelf heb vastgezet. Dat ik in strijd verwikkeld ben geraakt. Ik vergeef je. Zeg je tegen jezelf. Ik vergeef me omdat ik hier nog niet op een volwassen manier mee om kan gaan. Vergeef me dat ik oordeel en de ander nog niet kan zien in zijn goddelijke zijn. Ik hou van je. Ik weet dat wij goddelijke wezens zijn, dat ik in essentie goddelijk ben en de ander ook. Ik wil de liefde laten spreken en groeien naar een liefdevollere wereld. Ik rijk je de hand en nodig je uit met mij mee te gaan. Dank je wel. Dank je wel voor de levensles, voor de kans op groei en de kans het leven en mezelf beter te begrijpen. Wat wij voor uitzenden, zendt Allah ons tegemoet. Zo staat in het islamitische schrift. Allah is mild, die vraagt niet het uiterste van ons, maar is barmhartig en vergevingsgezind. Ik zal hun overtredingen vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken, zei Jehovah in het Oude Testament. Vergeten is niet langer stilstaan in het verleden, niet langer de hoop koesteren dat het verleden anders was geweest dan het was, maar weer hoopvol en blij een nieuwe toekomst tegemoet zien. De eerste om zich te verontschuldigen is het dapperst. De eerste om te vergeven het krachtigst. En de eerste om te vergeten het gelukkigst, zegt Boeddha. Ik besluit met de mooie uitspraak van Rumi. Voorbij het doen van goed en kwaad ligt een veld. Ik ontmoet je daar.